Ik vind het heel leuk en ik word heel blij van mensen die het naar hun zin hebben. En die uh, achteraf ook uh, aangeven dat ze een hele leuke avond of middag hebben gehad. Ik ben Marije. Ik ben al heel lang lid van uh, OTC. Ik ben daar echt letterlijk opgegroeid. Ik ben er 30 jaar lid, dus een groot deel van mijn leven loop ik daar rond. En uh, het is voor mij echt meer dan alleen een potje tennissen. Het is ook de plek waar vriendschappen zijn ontstaan, waar ik veel van mijn vrije tijd doorbreng. Sinds anderhalf jaar zijn we bezig met een groepje om na te denken over wat kunnen we meer doen dan alleen die tennistoernooien organiseren. In de vorm van een quiz of een goed diner of andere dingen. Daar zit natuurlijk ook de link met mijn werk als event manager voor Nederlandse Loterij. En ik hou me dus bezig met alle evenementen, feesten en partijen die we binnen Nederlandse Loterij organiseren. Voor zowel medewerkers als voor onze relaties. Ik hou van in groepen begeven mensen bij elkaar brengen, maar vooral leuke middagen met elkaar doorbrengen. Nou, en dat dat dan gecombineerd kan worden met de sport die je graag doet is natuurlijk hartstikke mooi.